Ja, iemand heeft de scheet gelaten, ja. Je bent lelijk, je bent kut. Please tell me you're going to appeal to my humanity. Oh. Oh. Wauw, jij hebt een kleine pik. Me won't je bent lelijk, je bent kut, je hebt een heel rot hoofd en je bent echt heel erg stom. Vegetaria coming. Nothing will change that. What have I to fear? Hey, fuck yo! Zie je dit? Zie, zie je dat? Dat is mijn moeder. En ik zal me uitkijken als ik jou was. Yes, I've met them. WTF? What the fuck? Wie? Jij hebt een heel heel hele kleine pik en jij bent ook heel erg dik waarom zou je dit doen? Dit is zo Dat was de plan. Hè? En je moeder stinkt naar stront. Als je niet uitkijkt, dan gooi ik deze hond op je hoofd, ja. I have an army. Je je je je army. Kiss my ass, bitch. Kiss it. Oh yeah. Nice. What the fuck ben ik aan het doen? Ah, shrimba, kalamichi baba, wimbo. Way. How will your friends have time for me when they're so busy fighting you? <laughs> This usually works. For echte mannen. Jarvis. boy have a video oh Hé, hey, als je nou niet oppast, hè, ik ga mee.